Wil jij ook eerlijke en duurzame kleding kopen, maar heb je geen idee waar je op moet letten als je nieuwe kleding koopt? Dan heb ik een super duidelijke checklist voor je gemaakt. Tip nummer 1. check altijd het label voordat je iets gaat kopen of een materiaal duurzaam is of niet. Tip 2. voordat je iets gaat kopen bedenk dan of je er echt gelukkig van wordt. Tip nummer 3. ken je keurmerken en de platforms waarop je kan leren wat die keurmerken inhouden. Eerlijke kledingkoop is dus helemaal niet zo moeilijk als dat je misschien nu aan het begin denkt. Als je maar weet waar je op moet letten. Klik hier voor meer informatie en de complete checklist.